Vandaag wil ik het met je hebben over de toekomst. Maar voordat je naar de toekomst gaat, kijk ook terug naar het afgelopen jaar en dan vooral op vlak van jouw online marketing. Wat heb je het afgelopen jaar allemaal gedaan en ja, welke successen heb je mogelijk gehad? Uh, welke groei heb je doorgemaakt en waar kwam dat precies door? Ik wil je uitnodigen om eigenlijk je hele jaar er eens bij te pakken. Het is natuurlijk altijd goed om al je marketingacties te evalueren, maar pak hem ook eens in zijn totaliteit. Dus echt van januari tot en met december om te kijken uh, ja, wat is de samenhang van het geheel geweest. He, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn maanden januari, februari, dan weet ik ja, hoeveel uh, geld heb ik gereserveerd om te adverteren bijvoorbeeld. Hoeveel klanten kwamen daaruit? En uh, ik weet dat ik bijvoorbeeld in januari, februari best veel geadverteerd heb, maar dat het aantal klanten niet uh, in verhouding was met de, nou ja, met de uitgaven. Als ik dan kijk naar de maand juni, zie ik dat er een hele explosie geweest is aan klanten. Hoe kwam dat? Nou, dat kwam ook omdat die mensen in januari, februari toen zo goed opgewarmd waren, want ik weet dat mensen soms wel 16 keer van je gehoord mogen hebben, op verschillende momenten in het jaar, voordat ze zeggen, ja, ik ga met je aan de slag. He, dus dat kwam ook omdat ze een langere aanloop hadden, nodig hadden om op te warmen. En daarnaast heb ik nog iets gedaan in juni. Dat was een grote challenge die ik samen organiseerde met eh, verschillende partners. En dus ook die samenwerking zorgde er bijvoorbeeld voor dat er in mijn jaar een enorme boost kwam in mijn uh, omzet waar ik heel uh, blij mee was. Natuurlijk. Dus ga ook eens kijken naar jouw jaar van maand tot maand. Hè? Hoe, uh, ja, wat waren precies mijn cijfers? Hoeveel klanten heb ik gemaakt? Uh, wat deed ik aan adverteren of hoe zichtbaar was ik in die maanden? Uh, hoe was ik ook in mijn uh, staat van zijn? Was ik uh, enthousiast optimistisch? Of, uh, ja, was ik eigenlijk een beetje murfgeslagen, zaggerijnig, uh, dus niet zo heel sprankelend. En ja, heeft dat ook weerslag gehad op jouw omzet. Dus ga je maanden gewoon ook eens na om te kijken van oké, okay, dit is wat er het afgelopen jaar al is gebeurd. Zodat je dat ook mee kan nemen naar een nog beter en fijner 2023. Want we willen altijd natuurlijk weer uh, groei. Je kunt ook nagaan wat je bottlenecks mogelijk waren. He, misschien miste je iets aan kennis. Misschien miste je hulptroepen. Ga ook na wat dat was. He, zo uh, heb ik ook na te denken over, over een aantal zaken. En ik dacht, ik heb gewoon ook een, echt een hele goede uh, online marketingassistent nodig. En ja, ben ik daar naar op zoek gegaan en heb ik er één gevonden. Maar zo is het uh, op verschillende vlakken in je business. He, ga eens even heel goed evalueren. Waar stond ik? Wat miste ik eigenlijk? Uh, en waar moet, ik, uh, waar moet ik tijd en aandacht aan besteden om te kunnen groeien als ondernemer? Nou, wat ook nog een, uh, een goede is, is natuurlijk om te kijken waar je nog meer van wil in 2023. He, wat je energie gaf in 2022 en ja, wat, wat je nog meer wil gaan doen in het aankomende jaar. Ik wil... Toch nog wel meer live dagen gaan organiseren, live op locatie. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Uh, dat is natuurlijk een tijdje uh, wat minder geweest. En daarom vind ik het heel tof om dat gewoon wel weer iets meer op te gaan zetten. Ja, wat ik merkte was dat ik, ik ga echt aan van uh, zelf ook naar buiten uh, te gaan. Naar business events, naar business seminars. Dus die staan hoog genoteerd op mijn agenda. Ik wil elke twee maanden in elk geval wel naar een event gaan of naar een seminar of een training extern om gewoon ook uh, live weer te kunnen connecten met de verschillende uh, ja, ondernemers die daar allemaal zo in Nederland en in het buitenland uh, ook zijn als we dan gaan naar ja, wat wil je heel graag bereiken in 2023 daar ga ik dus een uh, workshop voor organiseren die is dus 11 januari daar ben je van harte voor uitgenodigd um, als je een van mijn cursisten bent, dan uh, ben je er gewoon bij en dan zie ik je heel graag dan. Ben je nog geen cursist van mij of eh, hebben we nog niet eerder samengewerkt? Zit je niet in een van mijn huidige trainingen? Dan kan je ook een ticket aanschaffen. Ik heb het linkje hieronder staan. Dus uh, ja, als jij een online marketingplan wil waarin je ontdekt hè, van waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe kunnen we dat stap voor stap gaan? organiseren en indelen. Doe dan mee met het online marketingplan dat wij binnenkort gaan organiseren op 11 januari en de investering daarvoor is nu tijdelijk 27 euro. Uh, en ik ga er zelfs nog een uh, gave printable online marketing planner bij zodat jij uh, ja, echt kan gaan shinen in 2023. Ik hoop je te zien. Een hele fijne dag. Doeg, doeg!